Je wil met leuke mensen werken. Iedereen wil met leuke mensen werken. Dat maatschappelijke karakter van je bedrijf opzoeken. Dat is wat je heel erg hoort. Terug hoort van, uh, van de jonge generatie. Een organisatie die dat niet op orde heeft, die HR niet in de boord heeft zitten, die zijn gewoon oliedom. Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je een aantrekkelijke werkgever bent? En op welke manier kun je hier met HR uh, invulling aan geven? Uh, daar ga jij achter komen uh, in deze video uit een reeks video's die ik maak samen met uh, loket.nl. Ik zeg welkom bij 7D tv Dankjewel. Mijn gast uh, in deze video is Helene Stoefela van de Referral Company. Helene, van harte welkom. Dankjewel. De Referral Company, wat doen jullie? Wat wij doen, wij um, creëren, activeren en implementeren referral-programma's. Beter bekend als gewoon een via-via-programma. Dus hoe maak je gebruik van het netwerk van je eigen collega's? Hoe zet je dat netwerk in? Om, uh, om aan nieuwe, nieuwe mensen, mensen te komen. Ah, ja. okay. hey, dan hebben jullie het waanzinnig druk, toch? Nu? Waanzinnig druk. Of niet? Enorm. Want, uh, er is we durven de telefoon niet eens meer op te nemen, Ronnie. Nee, maar, nee, maar dat is scheren, of is dat ook zo? Nee, dat is echt zo, ja. ja want, want wij vroegen ons af, ik had daar gisteren nog een gesprek over. Waar komt dat tekort in één keer vandaan? Ja, uh, ik denk, we, we hebben natuurlijk een beetje uh, geprobeerd ons hoofd boven water te houden in coronatijd. Er is natuurlijk veel geïnvesteerd vanuit de overheid. Ja. En dus we ja. hebben daar geen dip gezien, geen werkeloosheidscijfer wat, uh, wat omhoog ging. Ik denk dat dat uh, een, hè, een van de eerste dingen is die gebeurde... waardoor we maar zijn blijven produceren en heel veel dingen zijn blijven doen. We hebben natuurlijk te maken met een babyboom-generatie die uitstroomt. En daar, daar, dat begint natuurlijk eigenlijk ook al uh, nou, zeker de laatste twee jaar ook al te merken. Ja. En dat mensen aan het uitstromen zijn. We hebben een generatie dat veel minder werkt... De jongere generatie. De jongere generatie. Dus niet meer. Ik ben nog opgevoed met vijf 40 dagen, uur ja. werken. Vijf dagen in de week. Dat zie je ook. Hè? En uh, daar moet je ook niet zo heel veel van vinden, denk ik. Laat mm -hmm. dat ook maar zo. Mm -hmm. um, en wat hebben we dan nog meer op de arbeidsmarkt? Ja, gewoon met name overproductie. We willen veel. We zijn enorm aan het, aan het consumeren. Uh, we willen snel. Als we vandaag iets bestellen, dan moet het er morgen zijn. Ja. Dat zorgt voor. Enorme personeelsproblemen. Ja, platformbedrijven, bedoel, platformbedrijven. platformbedrijven. We zijn ja. aan het groeien. We hebben een enorm bloeiende economie in Nederland. Hm. En daar zoeken we mensen voor. Hé, hey, uh, wat zijn... Ja, er is een tekort. Maar als we het iets breder trekken. Wat zijn de grootste uh, uh, uitdagingen op het van HR gebied van HR-gebied op dit moment in jouw ogen? Nou, als je naar de allergrootste uitdaging kijkt, dan zal het het binden zijn van je medewerkers. Hm. Ik denk dat dat het allergrootste is. Uh, zeker in de... Nou, echt wel de jongeren die snel verleid worden om ergens heen te gaan, die moet je zorgen dat je die, die vasthoudt. doe je dat? En um, ja, kijk, ik noem het ook altijd wel het fundament. Hè? Dus het fundament van je organisatie is goed werkgeverschap. En dat is natuurlijk zo'n loze term, maar dat ja. vul je in door niet alleen uh, naar salaris te kijken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel iets waar, waardoor mensen bij je werken of juist weggaan. Maar het zit hem ook in, in je cultuur, een sterke cultuur hebben. Stabiliteit, um, een directie, management dat gelooft in jouw organisatie. Ja. He, die, die een cultuur creëert, dat het, nou ja, laten we het ook maar een beetje noemen... omdat we het te veel over hebben, de laatste tijd veilige werkomgeving. Ja, ja, ja. En als je in staat bent dat te creëren, dan blijven mensen uiteindelijk uh, langer werken. Maakt het veel uit of je met jonge of oude mensen of door elkaar heen werkt, zeg maar? Ja, nou, ik denk dat dat voornamelijk, dat is gewoon een visie van, van, uh, van een bedrijf. Ik geloof daar heel erg in. <clears throat> in diverse teams met de oude mensen waar je van kan leren. De jonge mensen die mm. uh, niet per se innovatief zijn, maar die nieuwe dingen meenemen. Uh, ik, ja, ik denk altijd dat je een divers team moet hebben. Als je, we, we hebben het over HR, zo meteen ja. daar meer over, maar ja. ik praat natuurlijk ook heel veel... Sterk nog, in Nederland zijn er heel veel mkb'ers, bedrijven van, weet ik veel, 12, 13, 20 mensen of zo. Ja. Vaak niet voorzien van een HR-afdeling. Nee. Uh, zijn die daar dan ook slechter in? Of? Ten eerste is het natuurlijk zo, als je een klein bedrijf bent en dan gaat iemand weg, voel je dat direct. Als jouw receptioniste weggaat of jouw uh, financiële man, dan heb je gelijk een, uh, een, een probleem. Dus ik denk dat je daar altijd op voorbereid moet zijn. Mm -hmm. Dat je altijd een goede backup moet hebben. Dat, en en ik, ik zie dat in heel veel MKB-bedrijven dat verkeerd gaat. Mm -hmm. Er valt zomaar iemand uit door ziekte of weggaan of uh, nou ja, welke reden dan ook. En ze mm -hmm. hebben daadwerkelijk een probleem. Mm -hmm. Dus dat, dat, daar moet je op voorbereid zijn altijd. Je moet goede runner-ups hebben. Dat, in grote organisaties zie je dat natuurlijk altijd al. Hè. Dus Wie gaat er stap naar de directie maken? Allerlei talenten, lijstjes, uh, et cetera. Maar dat moet, elk bedrijf moet dat uh, doen. En ik denk dat je heel goed in staat bent als klein bedrijf om de juiste expertise in te huren. Maak daar gebruik van. Zo ja, precies jij hebt uh, ja, een externe HR-expertise? Ja, een externe. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bezig zijn met, met, met, met preventief... Uh, eh, zorgen dat, er, dat, dat een organisatie in letterlijke zin fit is. Mm -hmm. uh, Organisaties die jouw HR-organisatie is. Eh, zorgen dat dat allemaal compliant is. En dat dat... Uh, huur dat in. Mm -hmm. Hou jij je bezig met je core business? Je hoeft helemaal niet een HR iemand... Uh, eh, een core dag of twee business, fulltime yeah. in dienst te hebben. Maar zorg dat je die expertise ook weer inhuurt. En hey, als je groter bent hè, en je hebt wel een HR-afdeling... Wat moet zo'n HR-afdeling buiten het administreren van... Salaris en personeel. Mutaties, en zo. zoals ze dat vaak Mut, noemen. Mutaties. Ja, dat is ja. toch een beetje het beeld wat veel mensen misschien wel een beetje van, van HR hebben, weet je wel. Ja, hoeveel vrijdagen heb ik nog? Ja, maar ja. Ik, mag, ik mag hopen dat... Uh, laat ik zo, laat ik, hoe zie jij de rol van die afdeling? Laat ik hem eens open vragen. Gezien het belang ervan, hè? Nou, het belang is natuurlijk heel groot. En wat je de laatste jaren ziet, is dat er dat vitaliteit een onderdeel uitmaakt van een HR-afdeling. Dus je hebt vitaliteitsmanager. En dat een een... een, een, een Functietitel die we natuurlijk een paar jaar geleden uh, ook nog niet al hadden. Mm -hmm. uh, um, uh, terug naar het werk komen. Mm -hmm. hè, hoe gaan we daarmee om? Uh, uh, thuiswerken, um, op kantoor komen. Nou, allemaal dat soort zaken vallen natuurlijk onder een HR-afdeling. Mm -hmm. Dus vitaliteit uh, doorontwikkelen. Hè, goed kijken naar... Um, en je, je kan heel veel investeren in je, in je feestjes en, en in alle... Borrels, et cetera, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Hè? Dus je cultuurmanager, onderdeel van je HR-afdeling. Maar ook ontwikkelen, opleiden. Uh, en durf daarin ook al een beetje van de gebaande paden af te wijken. Hè, kijk eens naar, het is dus niet alleen maar de, de, de opleidingen en cursussen... en de certificaten halen die voor die specifieke doelgroep uh, van toepassing is. Maar durf ook eens te kijken... Um, de IT-afdeling gaat een managementcursus doen of een schrijfcursus ja, ja. of een presenteercursus. Ja. Juist een beetje dat, dat opzoeken waardoor nou, mensen misschien wel andere talenten ontdekken. Heb jij voorbeelden van zeg maar, bedrijven die het goed doen? hoef je niet eens bij naam te noemen, maar wat zijn dan kenmerken als je echt zegt van, ja, dat zijn nou werkgevers die het snappen of ondernemers die het snappen? Nou, er, er zit een, uh, een IT-bedrijf in Den Bosch en um, die zorgen gewoon ...uitermate goed voor hun mensen. En dat doen ze door, uh, doordat ze aandachtmanagers hebben. Aandachtmanagers. Dus die, die functietitel heet dus ook zo. Ja. Managers die alleen maar aandacht geven, het is het enige wat ze doen. Die lopen rond en die geven aandacht. Ja, die lopen rond, die gaan naar de bedrijven waar de IT'ers zitten. Hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor jou doen? En dat werkt als een tierleer. Want nou, bijna geen uitstroom. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind, is van een... Uh, een rijksonderdeel, dus een uh, bedrijf dat we allemaal kennen... waar we overigens dagelijks uh, mee te maken hebben. Ja. En die uh, organiseren één keer per jaar een parade... Waarvan, waarbij ze zeggen, hier laat jij je andere talent zien. Dus je bent heel goed op de werkvloer in whatever, finance, HR, ja, ja. IT, uh, noem maar op. Hm. En de een zit te breien, de ander geeft een cursus dansen. Uh, maar dat zorgt voor zoveel verbinding ja. de rest van het jaar omdat opeens uh, drie mensen van een afdeling salsa les gaan uh, uh, nemen bij, uh, uh, nou ja, no noem het. Moet daar iets boven hangen, uh, want dit, dit kan natuurlijk ook uh, uiteindelijk uitmonden in ja leuke dingen, fun, ja. Uh, ja, fun of whatever. Maar moet daar een plan? Dat noemt ook als employer branding of zo. Of employer dit? branding, moet, tuurlijk, moet, ja. Moet er een soort moet moet je als bedrijf een, een visie hebben op dit ja. geheel. Ja. Hoe maak je die? Nou, kijk, uh, employer branding is natuurlijk echt je werkgeversmerk. Hoe promoot je dat naar de buitenwereld? Ja. En dat zorgt natuurlijk ook heel vaak voor klanten. Hè? Op het moment dat jij een goed werkgever bent, zie je dat natuurlijk ook... in je. Uh, als je een product hebt of een dienstverlening, zie je dat ook in die cijfers terug. Mm. Uh, ik vind, employer branding is gewoon geadopteerd vanuit marketing. Eigenlijk zie je alles wat recruitment en arbeidsmarktcommunicatie doet... heeft marketing al een keer eerder gedaan. En dat, ja. dat geldt eigenlijk in alles uh, zo. Wat veel belangrijker is, is welke waarde ga je toevoegen? En daarin moet je als organisatie, of je nou klein bent of groot bent... niet in die, ja, in die, in die termen blijven uh, hangen. In, in de, in, ik noem het ook wel eens een beetje de employer branding shizzle. We zijn open en flexibel ja, ja, transparant. en transparant. En dat. Ja. Maar zorg nou eens echt, wat is jouw toegevoegde waarde? Wat ga je... ...mooier Maken in de wereld, moet je dan of beter. Een... Ja, oké, ja, oké. Okay. Okay. En, maar... en hoe vertaal je dat dan naar je mensen? Ja. Wat stralen zij uit dat als, als ik iemand spreek van jouw bedrijf dat ik dat precies voel? Hmm. Hè, kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld mooi vind uh, bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: als je die daar zitten, 400 dierenartsen hè, waar we eigenlijk helemaal geen weet van, maar als zij er niet zijn. Dan liggen wij ziek op bed, hè? want dan hebben we iets gegeten wat, wat ja, verrot is of uh, whatever. En elke dierenarts die je daar spreekt, die, die zegt, ik ben hier voor dierenwelzijn en dat de menselijke voedselketen, dat dat gewoon goed in elkaar zit. Dat, dat, dat voel je gewoon elke keer en niet gescript. Zo, ze zijn... Zo fan van hun vak, waarom ze doen wat ze moeten doen elke ja. dag. Hè, van zand tot klant. Is dat niet vaak gewoon echt samen te vatten in één enkel, zoals Coolblue dat heeft, hè? alles voor een glimlach? Ja, al, wat ja in de, ik de het fantastisch. Het is bijna een cliché voorbeeld, komen, ja. maar ja. Uh, het werkt wel. Ja, maar het werkt wel. Dat Als ik ze goed. zie, voel ik dat ook bij ja. Coolblue. Ja, ja. ja. Um, als we kijken naar de workforce, hè? Uh, is je noemde het net al in het begin uh, kort, hè? Is natuurlijk een jonge workforce aan de slag inmiddels, weet ja. het, millennials, generation. Ja, we hebben alle generaties de work... op de werkvloer ja, op dit precies. moment. Ja, allemaal op de werkvloer. Wat kenmerkt die gasten, uh, zeg maar? wat maakt ze anders dan anderen? Nou, de, ik, ik denk, en we, we, we praten natuurlijk ook met, met heel veel mensen van die generatie, is dat ze enerzijds willen, hebben ze echt wel die structuur nodig. Uh, die, je, die, je, die je moet bieden. Hè. Ze, ze, ze kunnen niet al die vrijheid uh, aan, maar ze willen echt heel graag die invulling aan dat werk geven. Gevoel hebben dat zij er toe doen. En het maatschappelijke belang dat we daar echt oog voor hebben. Dus niet alleen maar die window dressing: van oh ja, we, we hebben papieren bekertjes, en dan voldoen we aan, uh, aan de, de Sustainability uh, uh, code of conduct. Hè, dat niet. Maar echt dat maatschappelijke karakter van je bedrijf opzoeken. Dat is wat je heel erg hoort. Terug hoort van, uh, van de jonge generatie. Dus ze willen vrijheid, maar wel in een bepaalde structuur. Wat ze belangrijk vinden is dat ze ge gezien en gekend worden. Mm -hmm. En um, ja, het is toch ook wel een eigen invulling van die 40 uur of die 32 uur die ze werken. Mm. Als zij lekker ochtends of tussen de middag of eind de middag. Een vorm van vrijheid. Moet je... Die, die vorm van vrijheid is heel erg belangrijk. Mm -hmm. Dus daar moet je ook wel op inrichten. Hè. Uh, maar ik spreek ook best wel veel jonge gasten die helemaal niet zoveel op hebben met al die sustainability goals en chisel. Die gewoon zeggen: Van joh, ik wil eigenlijk gewoon best wel gewoon lekker veel geld verdienen. En, Tuurlijk. Eh, toch? Ja. Um, waar heb ik het idee dat zij best wel veel problemen hebben in de zin van uh, burn-out? Uh, ja, dat zie uh, je wel terug. We, hoe, wat, wat zit daarachter? Nou, ik denk dat, dat de managers dat? Van, de, van deze jonge mensen. Dat zijn de, de middenveertigers, hè, die opgegroeid zijn met uh, kom op, niet zeiken. Dus dat leggen we natuurlijk heel erg terug. Alleen toen ik opgroeide, of althans in mijn eerste baan, ja, weet je, gingen dingen nog met post. Nu is het continu reageren. Mm. Hè, als je een WhatsAppje stuurt of een e-mail, wil je eigenlijk gewoon binnen vijf minuten antwoord Dus zij komen in een stroomversnelling in dat mega snelle arbeidsproces. Ik, uh, je ziet gewoon dat corona, hè, dus alle leuke dingen daar natuurlijk ook... Uh, zeker voor de generatie die nu net een paar jaar werkt... is dat natuurlijk verschrikkelijk geweest mm -hmm. voor heel veel mensen. Maar juist voor die, voor die, nou, echt die twintigers. Mm. We verwachten te veel. Laat ze lekker gaan, laat ze dingen ontdekken. Het lijkt erop dat ze geen fouten meer mogen maken. Mm. Dat is gewoon jammer. Mm. Laat ze fouten maken, laat ze de... De, de neus stoten uh, Laten wij daar anders mee omgaan. Bestaat loyaliteit nog? Ik weet dat ik ooit lang geleden overigens alweer. Marco Arning van toen de tijd drukwerkdeals ja. sprak. Ja. En die zei, uh, die maakte de brute uitspraak. Bij mij mogen jonge mensen niet langer dan vijf jaar bij mij werken en dan moeten ze weer door. Ja. Uh, bestaat loyaliteit nog? In de zin van uh, ik weet dat mijn vader. Uh, die, Lifetime die, die, die, employability. Ja, de 80, volgens mij. En die kregen steeds duurdere horloges, zeg maar, bij ja. elk jubileum. Ja. Bestaat dat nog? Nee, ik zie het bijna niet meer. Ik, zit echt, dus in, in, in, ik zie aan mijn reactie dat als ik hoor dat iemand ergens al heel lang werkt, dat ik echt zeg, wauw, wat fantastisch. Maar weet je, dat is wel ook een trend. Hè? Wat we zien is dat inderdaad de marco's van deze wereld, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen, die halen jong talent binnen. Die zeggen, je gaat hier gewoon een paar jaar werken. Daarna ga je de wereld in. Ga ontdekken, ga reizen, ga internationaal werken, ga waar dan ook werken, dan gaan we je over. 10, 15 jaar gaan we hier weer bellen. Aha. En dat is ook loyaliteit in je hoofd. Hè? Ja, ja, ja. We noemen dat natuurlijk ook wel boemerang recruitment. Hè? Je, je, ah. je ziet hem weer terugschieten. Dus jij gaat weg. jij hebt vijf jaar een eh, prachtige start van je carrière gehad. Je gaat inderdaad de wijde wereld in. Maar doordat dat ooit tegen jou gezegd is. En je krijgt, eh, dan houdt, moet je natuurlijk wel je belofte nakomen. En jij krijgt na vijf jaar of zes jaar weer dat telefoontje. Tuurlijk ga je dan praten. Dus daar zit ook een hele mooie loyaliteit. Och, wat Ik geloof heilig in boomerang recruitment. Boomerang recruitment? Ja, roep, roep het maar. Dus eigenlijk moet je als werkgever aan CRM doen, zeg maar. Maar dan met je. Tuurlijk met je, moet je, met je aan je CRM doen. met je werknemers, ja. zeg maar. Dus je ja, moet je bijhouden, track and trace. Alumniborrels uh, alumni zijn daar natuurlijk oh. uitermate geschikt voor. Okay. Nodig één keer in het jaar gewoon. Al je leuke oud collega's. Ook degene die misschien wat rottig weg is gegaan. Zijn er bedrijven hiermee bezig? Zeker. Ja? Ja. Ja. ja. Randstad, uh, Tempo Team, die doet het elk jaar. Okay. Dat noemen ze bij, uh, bij Tempo Team noemen ze dat um, de Red Wire dus de rode draad en elk jaar halen ze uh, mensen weer terug. En je blijft aan die heel wire heel succesvol zeg maar, ja. als je erin ja. hebt gewerkt. Zeker, Dat is interessant. Oh, ja. Wat is de rol? Want loket.nl wil graag deze serie maken. ja doen natuurlijk ook mee, omdat ze, nou goed, ze zijn betrokken bij dit vakgebied, omdat ze er zelf in opereren. Ze he? ja. hebben daar software voor, werken zowel, ze werken met accountantskantoren die natuurlijk weer veel samenwerken met de werkgevers. Ja. Vaak in de rol van een soort van tech-advies. Hoe zie jij die samenwerking tussen die bedrijven en de rol van tech met name? Nou, de, de, de rol van tech is in het HR-vak natuurlijk steeds belangrijker geworden. Want je, waar we het net ook over hadden, hè, dat, dat, die, taart van, die, die taartstukjes van HR die is natuurlijk veel groter geworden. Um, uiteindelijk moet je personeelsadministratie moet je op orde hebben. En je moet weten, er zijn nog steeds bedrijven in Nederland die... Uh, vergeten dat Pieter binnenkort met pensioen gaat. Weet je, dat zijn al die signalen, dat is ook een manier van tech hè, waar je met je personeelssysteem omgaat. Uh, um maar je personeelssysteem, daar, ma daar zie je trends. Daar zie je je instroom, je uitstroom. Uh, als jij een, een consultieorganisatie bent, zie je exact wat je eraan verdient. Maar ook je branding, je conversiecijfers. Waar post je wat? Je kan het natuurlijk aan alles koppelen. Recruitment, wat daar natuurlijk een hele belangrijke rol uh, speelt. Je alumni, hè? je mag natuurlijk maar uh, vijf jaar je personeelsgegevens bewaren. Maar als jij dat keurig elk jaar opnieuw vraagt, mag je alles bewaren. Zolang jij en ik maar toestemming geven ja. aan je oud-werkgever dat het mag. Ja. Dus daar moet je natuurlijk, je moet daarin meegaan. Wat kan je daarin uh, bieden? Maar ja, weet je, HR-systemen. Vroeger kregen we nog een, een, een, een loonstrookje thuis gestuurd tegenwoordig. Gaat dat natuurlijk digitaal? Je kan alles digitaal op je platform inrichten. J jij wil als HR-manager elke seconde van de dag weten wat is mijn ziekteverzuim wat is mijn verloopcijfer, wie gaat er instromen, welke leeftijden hebben we een divers team. Alles moet je daarop kunnen doen. Moet HR strategisch in de boord zitten? Of? 100%. Een organisatie dat, die dat niet op orde heeft, die HR niet in de boord heeft zitten nou, die zijn gewoon: oliedom. Oh, dom. Vind ik gewoon dom. Dan ben je gewoon niet strategisch bezig met. Uh, met überhaupt bedrijfsvoering. Nee, en met je, kan je, echt en niet. met je belangrijkste assets. Ja, met je aller, allerbelangrijkste asset. Ja. Is er nog ruimte voor de good old salarisadministrateur, eigenlijk? Bestaat huurder. Ja, natuurlijk. Ja, als, die, als die een foutje maakt, dan heb je het hele bedrijf. Uh, uh, ja, nee, ja de, de, draagt die ook op handen. Ja. Zeker, ja. Ja. Heel ja. twee vragen tenslotte. Die uh, referral uh, company, uh, de, de, geef ons eens even een paar tips om dat goed te, te doen. zeg maar Om mijn eigen workforce in te zetten om nieuw talent aan boord te trekken. Nou ja, um, uh, één tip is, um, vertel waarom je dingen, vertel waarom je gebruik wil maken van jouw netwerk. He, dus uh, ga je groeien met het team? Wil je een vakantieplanning voor elkaar krijgen? En heb je daarom extra mensen nodig? Uh, veel bedrijven maken de fout om maar te roepen. We gaan groeien. En dat mensen denken, ja, maar what's in it for me? Mm. Het is dus de what's in it for me. Uh, tip twee is, vraag nooit werf mee. Dat is de, de meest ge gemaakte fout. Want een controller gaat ook niet aan ons vragen. Hé, hey, Ronnie... Zullen we even samen naar de jaarafrekening kijken? Dan nee. denk je ook, oh, joh gast, dat doe, eh, dat doe jij. Dus ga niet vragenwerf mee, maar vraag help mee. Gaan we samen in jouw netwerk grasduinen? Uh, dat zijn, ik heb ik twintig tips noemen. Ja. Maar dit zijn wel de twee die belangrijkste waar iedereen morgen wat mee kan. En heb jij zelf mensen in dienst? Nou, wij werken met name met ZZP'ers. Ja. Maar wij gaan uh, in uh, oktober fuseren uh, met een ander bedrijf. En dan, uh, ja, dan gaan we denk ik naar het einde van het jaar naar 30 man. Gewoon op de payroll Op de gewoon. payroll, ja. En dan word jij dan een serieus bedrijf. Ja? ja, dan ben ik een van de eigenaren. Dus dan kan ik je over een tijdje weer interviewen en dan dus testen hoe je dat zelf doet. Ja, dat vind ik ook wel heel spannend, want ik ben geloof ik niet zo'n hele goede manager. Nee? Nee. Nou ja, dan pak je maar weer een andere rol. Hele dan van, pak een, ik een andere nog, rol. Nog één vraag, wat zijn veelgemaakte fouten? Ook nog even voor die kijkers die denken van oké, okay, maar ik moet in ieder geval niet morgen in een of andere hele grote kuil flikkeren waar ik gewoon niet in moet vallen. Als het uh, wat... gaat om referral bedoel je? Ja. Ja. Uh, ga niet met uh, grote geldbonussen zwaaien, want dat is helemaal niet een, een beweegmotief waarom mensen nou echt hè, uh, uh, aan de slag gaan om in het netwerk te kijken. Dus forget geld. Volker dat de jong deed niet goed hè met zoete supply. Nee, vier, daar hebben ik vier, uh, lekker op roodjes, kunnen reageren, uh, ja. Collega. Ja, dat, is, dat gaat dat natuurlijk wel dat werken. Wat mag lekker voor zo'n collega? Die, die, ja, die, die zit, die dat zit van... al op Target met zijn jasjes verkopen. Die denkt nog even ja, vier roodjes erbij. Ja, maar wat, wat, wat die verkoper denkt, die denkt, jeetje, dan moet het wel de allerbeste zijn. Vier ruggen. Ja. En dat wist nou precies niet wat je wil. Je wil dat hij gewoon een leuke gast aandraagt... waarvan hij denkt, die zou het heel goed in de winkel doen. Dat is veel belangrijker. Mm -hmm. Je wil met leuke mensen werken. Iedereen wil met leuke mensen werken. En niet omdat het 4000 euro uh, oplevert. Okay. En wat er ook een hele grote valkuil is... is dat uh, recruiters hun afspraken niet nakomen. Dus als ik jou zaterdag op een feestje ben tegengekomen... en ik zeg, Ronnie, jij wordt maandag gebeld... en het wordt niet gedaan... En het wordt dinsdag en woensdag. En vrijdag zien we elkaar weer op de tennisbaan. En dan zeg jij tegen mij: alleen laat maar. Mm. Ga al je proces op orde. Je moet altijd je proces op orde hebben. Mag ik jou ja, danken voor dit gesprek? Ja, heel graag gedaan. Jij bedankt. En uh, dankjewel voor het kijken. En als je zit te luisteren naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Namens Loket.nl. En uh, die maken deze serie mogelijk, waarin ik praat met een hele divers palet aan gasten over de toekomst van HR. En in deze tijd nogal een actueel onderwerp. Ik hoop dat je dit een leuk gesprek vond. Uh, vind je het leuk? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Volg ons op YouTube. En heel graag tot een volgende keer namens Loket.nl. Dankjewel. Hoi.